Ja, ja, ze hebben ook bar. Ja, ja, ja, ik heb eentje. Oh, we zitten hier met twee we zitten hier met twee in. Oh, ik ben dood, ik ben dood. Oh ja. god, hallo. Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas. En vandaag ben ik terug op Rusty Games. Jongens, ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Het is weer een video met Gerlof. En vandaag rusht hij onze Petro met zijn hele Fiction. We hebben hun Fiction zelf op 1 DTR gemaakt. Upgrade ons op 1 DTR. Laat zeker van like achter. dit likes. Misschien wel 50 likes, super awesome zijn als je het kunt halen. Abonneer ook zeker als je het niet hebt gedaan en geniet van de video. Je moet gewoon op 8 HP ook hebben. Oh, strijder dat je bent. Kut gewoon even. Maar hoeveel man zit je hierin? Met genoeg. Nou, kom je hier fighter vloedje of niet? Nee bro, je haalt al je mensen zo online. Helemaal gek. Ik ben bang. Nee, normaal wouw. Ik ben toch kom. boos. Je kan me niet alleen laten. Ik ben bang. Inderdaad. Je Ik ben inderdaad het. heel bang. Ja. Nee, ik ben bang. Kom, Vloedje, kom. En nee, nee, helemaal nee, met rust. 1 v 1. 1 Nee, bro, je weet dat je wint. Oh, 1v1, 1v1, fucking 1. Kom erin dan, kom in. Hier, hier, even in. Hier, even in. Hier, even in, kom dan. Kom hier, even in dan. Lut, ik kom er even bij al in, oké? Okay? Kan dat even? Ja. ja. Gezellig. Oké, okay. geef je. Filmen? Je moet echt je moet zorgen op als je niet vol inviseren lopen. Zie je de oh, Ja, gelijk nog er al in. Ja. Ja, die zit vast. Dat ik. Oké, okay, regen, regen, regen, port. Alex, We, we hebben ook streng blijkbaar. We zijn tot drie. Goed. <laughs> Jos, kom terug hier bij mij. Hierin. Ja, dat is niet nodig, een fight gewoon. We hebben regen toch? Nee, hun hebben ook, ook Bart, hè? Ja, ba ba ook, ja, ze hebben ook Bart. Yeah. Ja, ze hebben ook Bart. Ja, ja, ja, ja, ik heb bard, een beetje. Ja. Oh, we zitten ik hier met zit twee, we zitten met twee, in? oh, ik ben dat, ik ben dat, ja. Oh, maar, oh god, Hallo. Um, oh, ik heb er eentje, volgens mij. Moet eentje ook al. Eh, ik heb Ik, ik, ik ga nog. Water, ik, kom opnieuw, ik kom opnieuw, ik kom opnieuw. Ik zit met Geilhoff in, dit is Geilhoff hier. Ze <laughs> hebben nog <laughs> een paar te kunnen maken en meekrutten. Dat kan je doen, ik denk dat dat op zich nog wel zou kunnen, inderdaad. Ik ben mean, hun, hun... Ik heb hem. Ja, let's de, go. De, de rest, de rest, ja. de, pak de rest, pak de rest. Je, pak die shit, pak die shit, ik ga op de volgende. Ik ga... Ik kom er Eh, oké. daar ja, er uh, misschien invis? Oh, ja, oké. Okay. Twee, achter, twee, okay. twee, twee, twee. Ja, deze hebben we. Mijn keer is low volgens mij, weet ik niet zeker. Dus weer, een, weer een gratis clickbait, jongen. Hutsie. <laughs> Waarom probeer je ze in te blokken? Vijf seconden. Nou, omdat ik dan even, zeg maar, safe was. Tof, je hebt er een. Next. Nee, Oké, ga nog eens zo meteen met, hoor. Oh, dat is ik al. Enjoy hè? Eh? Oh, dear. Nou, vooruit. Ga je gang dan maar. Succes. Moet We moeten wel even oh. snel uit. Mee. Als je nu dood gaat, ik ga je zo hard uitlachen. Eh? Ja, dat mag je doen dan. Ik moet echt de hersenspoel zijn. Oké. Okay, Als ik... Uh, je, kan je kan alle... Oh, je hebt drink. Oké, okay, regen. Absorb. Ik zie het niet zo goed. Wacht even. Ik denk niet dat hij apart heeft. hij heb veel te veel. Ik heb weer een flamebow. Let's see. Dankjewel, En ik heb een Krijg corona, bow. Dat is mijn bow. Zoveelste. Oh echt. Ja. Oh, die heb je net uit je chest gepakt dan. Ja. Wacht even. Ik ga mijn zwarte. Ik ga mijn zwarte verrie nemen. Ik heb content, Ik heb geloof. Ik moet wel skin changer. Ik ben nog steeds veel te lui, weet je. dat? is Oké. Vloetje move zich tegen, Let's fucking go. Ik roef vandaag ook nog wel een kill. Hallo, geloof. Yo. Yo. Hond. Je hebt wel Vloetje gekild? Ja. Ja, Daar was ik wat tevreden mee. Alleen mijn fek rustte niet mee. Nu niet meer? Ja, nee, nu niet meer. Ja, je mag nog eens komen hoor, Gelof. Nee. Is Ik ben een plannetje aan het maken voor de tweede attack. <laughs> <later. laughs> ik ga even moeten komen met een kutbeest komen. Wat, op, wat, wat. Jij ja, moet ook altijd kwikkieën. Dat hoor je echt heel vaak in de calls. Na een lange fight hebben we uiteindelijk gewonnen en kwam Gellof zijn fiction nog eens terug en met nog een bard en met nog meer mensen. We hadden ook een klein plannetje klaar dat in het begin faalde en uiteindelijk goed ging. Oké, okay, ze zijn Jump. Alex, wacht, eentje is gemaakt, Jump. Yes. Oké, okay, twee, twee. Ja, oké, laat Rieperban inloggen, laat Rieperban inloggen. Ja, oké. Invite hem, invite hem, invite hem. Join. Ja, ik ben geen invite invite let's go. Kan je nog joinen? Nee. Hoezo niet? 7 members, 7 members. Oh fuck, kick iemand. Kijk kick even offline. Ja. Snel, yo kick Achter, ik moet save, ik moet save. Ik moet save. Hoezo niet, hoezo? Ik moet save, ik moet save. Alex, kan je me save laten? Oh mijn god, wat doen we gast? Oh fuck, één. Ik ben in. <laughs> kan je me save, save? Ja, wacht, wacht, second. Doe ik? Ja. ja moet ik je helpen? Yo, yo, yo, oh, yo oké. Okay. Ze, hebben, ze hebben volgens mij wel baat. Uh, regen, dus regen, regen. Doe alsjeblieft, regen. Absorb. Absorb. Ja, Amy, absorp inderdaad. Yo. Oké, okay. invite hem, invite. Ja, dat kan. Nee, ja, ik ben al in fight, Ik moet negen geschonden. acht, zeven. Kick iemand. Heb je al six, iemand gekickt? Beter wel. Vijf. Vier. Drie. 2, 1. Kom go. Kom let's alsjeblieft! We staan zo'n doodgaan! <laughs> <laughs> ze hebben strengt, ze hebben ja, strengt. Ja, ze hebben strengt. Ja, ze we hebben wel een baad. 100%, ik wist dat ze een baad vonden. We hebben region, we hebben region, we hebben region. Ik moet even zo meteen beschouwen. even streng, doe gewoon strengt, toe gewoon strength. Ja, inderdaad, ik kan weer streng doen. Absorb, absorb! Ik weet niet oh, wie kan. Kom ik nog niet, oh? 8 seconden. Oké, okay, jullie moeten even wel. Uh, ik heb nog ik maar 20 caps, ik hoi. heb 20 caps. Ja, ik heb er nog minder. Ik ja, er nog ik nog minder. Ik oh? ja, ik ga dat. Ik ga dat. Oh! Ik ga apart, ik apart. Ja, ik ben dood, Dat is de fucking streng, jongen. Ja, dat is Ik ga apart, ik, ga part. ik ga En part. dan hebben ze hebben even fucking geld me gekilled. Ik had twee sets bij. Ik, ik haat hun! Ik haat Gerlof! Ik heb 10 caps, ik heb nu regen nodig, absorb iets. Uh, ik zit op de part, ik zit op de part. Uh, ik kan nog geen absorb. Ik zit op de part, boys. Oh. Kill die fucking bards! Ik ben dood, ja ze hebben straks Ik zit op die bard, ik zit op die bard. Jongens, ik heb nu, ik weet niet wanneer je regen kan doen Alex, maar ik heb 3 caps. Alex, kan je speed 2? 3 seconden, regen, absorb, eats! Nee! Ik heb de bard. Lekker, oké, daar gaan we. Ik ben dood! Ben je eruit? Eén cap. Eén cap, oké, texten, texten, texten. Amy, geef caps. Alsjeblieft, geef caps. Top, top, top, alles goed. Hey, ik bedoel, <laughs> dat was. Eh, Laten <laughs> nee. we, nu winnen we. <laughs> <laughs> dat heb je niet gehoord. Let's go! Oh god, ik was gekonnad, ik was gekonned, twee man. We uh, hebben er we hebben strengt, je hebt, strength, je hebt strength. Strength. Je moet pas strengt, moet als pas strengt doen als we dat zeggen hè? Ja, ik had, ik had strengt omdat ik iemand echt fucking low had. Iemand had zich de hele tijd aan het cappen. Ik moet. Oké, okay, we hebben, we hebben, ik heb geen idee wat we hebben gekregen. Kunnen we regen? Ja, Shit, kunnen we absorben? Ik, ik weet oh, niet. Kan, kan iemand absorben? Kan iemand? Ja, we hebben absorp, ja, we hebben ja, absorb. Kijk En welke regen, racing 3. Ja, Geloof gaat meenemen. sowieso die dit in zijn fucking titel zetten, dat hij nou weer geeft. Gekeken. Ja, dat hij hey. ons allebei killt, jongen, maar wij killen hem ook een twee keer. Ik bedoel. Alex, uh, uh, uh, ik heb nog maar één absorp en één regen. Oké, okay, we hebben full op let's go. Nee ze hebben geen part Ik ben maar uh, Ik ben bij uh, één iemand in. Oké, okay, ik heb. Ik heb regen, Ik heb regions. Ik weet niet. Ja, als kan ik communiceren dat hij niks kan doen. Oh, regen top. Oh, Oké, okay, ze ja, Ze hebben bards. Ze hebben ze hebben bard geen Ze hebben Ja, bro. Ze hebben geen bard. Call strength. Ik heb, ik heb regen en is nodig. Ja, ik ook. Top, regen, Absorps. Oké, ja, door. toe strengt, toe strength, toe strength. Inderdaad. Amy, kan jij nog iets strength uh, Kan jij zo strengt weer doen? Ik ben een cooldown. Oké, okay, kan, kan jij nu stink doen, Alex, of niet? Cooldown. Lekker, Ribba. Lekker, Ribba. Ik heb bij. geen upshot meer. Uh, heb, jij, heb jij nog regen, Amy, of heb je dat ook al gedaan? Je Alex, sorry. Uh, ja, nog één seconde. Oké, okay, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. Oh ja, je hebt het al gedaan. Kut, okay, top. Ja. Bel, ik heb je ik heb je 11 gedropt. Ik heb 11, oh, ik ben, Ik kom bij je, ik kom bij ja, je, je kan bij je. ja, Oscar, je dan kan wegrennen. Ja, mijn helm is 80, dus ik kan het wel overleven. Ik ga gewoon... Ik heb heb geld gedropt, trouwens. Lekker. Wacht, hoeveel DTA's zijn. Zie iemand even kijken hoeveel DTA's zijn. Iemand strengt nu strengt. Strengt kunnen we nog niet. Regen, iets. regen absorpt iets. Regen, kan absorpt iets. Ja, top. En ik heb geen absorpt meer. Maakt niet uit, maakt niet uit. Heb je één iemand waar zit... Iemand is geclosed. Ik zit bij hem in, ik zit bij hem in. Oh, kut. Oké. FX? Leukt jongen! <laughs> Oké, okay, je, uh, je moet het geven als je kan. Je moet regen of op geven iemand als je kan. Ja, gewoon. Ik weet niet aan het kan. Kan. kan je geven nu? Ja, lekker. Streng, streng, streng, nu, streng. Streng, ja. Kan ik niet. Ik ben dat, ik denk dat ik erop. Alex, die jij, jij maar streng. Nee nee, nee, nee, nee. niet streng niet Ik ga zo stoppen! Regen, regen, regen als iemand? Alsjeblieft niet internet uitzetten. Strengt, streng, streng, streng. Alex, hey, ik, heb het rond. Oh, allebei. Hey, ik heb allebei getrokken! <laughs> ja, ik ook! Yeah. Ja! Zijn ze dood? Allemaal! Ze zijn één DTR, gast. Ze zijn één DTR! Oh. oh my god! Hallo. <laughs> Hallo Ik vond het wel grappig, man. Ik rust sowieso vaak in jullie best. Jord ja, is, is ook goed, hè? Björd is ook goed. Jullie zeggen, we gaan niet <laughs> met Bart komen. Wat merken we, de fucking seconde? je ken mij, je moet mij oh. niet vertrouwen. <laughs> ik, was, ik dropte zo hard door jouw bard. Ja, ja toen was het Oh, ik, ik kwam ja, met een anderhalve stack apps Ik heb weer een kill gepakt, dus ik vind het helemaal prima. Ja, Oh, ik heb nog een Queen Amy ball geloot. En nog een oh, soort. Ja. Fucking... Dat zijn die van mij, ik. Mag ik die hebben, alsjeblieft? Nee. Want ik heb nu, ik heb nu niks hierin. Nee. Maar Gerard, wat was ging, ging er de... nu fout? Uh, mijn bard ging uiteindelijk dood. Ik kwam in een 1 bij 1 met jou, volgens mij. Gerdof, ja. Met, met mij. Ja, of, uh... plus ja, twee bards en ik had geen bards, dus ik denk Correcte, dat... Correcte, helemaal, uh, watch. Mijn bard <laughs> okay. was toch gekild, dus okay. dat is klaar. Door mij, mijn Ener kont. En er pre protegeerde mensen. Gewoon ja, dat pushen. inderdaad. Best wel raar. ja je hey, hebt, ik kan wel ja, titel ja. maken, judox en vloetje, gekild en nee. Hoppa. <laughs> <laughs> uh, dat ook is ook een ge gel of één detail maken. Dat is ja. ook wel goeie. Hopelijk heb je de genoten van de video. Laat het zeker van een like achter als je zijn. zijn. Geloof, echt uh, shout naar jou voor het uh, zo tof mainfight, et cetera. En natuurlijk iedereen van de faction. En uh, dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!